Zoon, wij moeten praten. Vader en zoon, overleg. Wij willen niet schoemen. Wij willen echt goede naam hebben. Jij moet altijd recht zitten. In tram, bus, trein, klas. Anders zou je jij bent lui. Als jij maakt een foutje, geen probleem. Jij zegt sorry, mijn foutje. En, jij moet een hele goede studie doen. Jij moet doen universiteit. Jij is een hele mooie scholdie. Ik heb gehoord, het is een vrouw van de markt. Zij praat met andere vrouw bij Notenbar. Zij zeggen: ik heb een familie in Duitsland, hebben broer die werkt in garage, hebben zoon. Die doet universiteit. Jij moet ook die doen. Beste in de klas. Goede cijfer. Heel belangrijk. Hard werken. Je moet worden nummer 1. Geen spelen meer. goede best doen. Ja. Nu, je gaat naar boven, maak huiswerk.